De Agenda staat uh, is uh, de workshop van uh, Joyce Bierbooms en Milou Veit. Uh, zij hebben een onderzoek gedaan uh, naar een, uh, een je zou kunnen zeggen een leeromgeving voor professionals om uh, leer, uh, professionals bekend te uh, geraken en ook te trainen, zou je kunnen zeggen, in hun vaardigheden en skills uh, met e health nu wil het geval uh, dat wij hier allemaal bij elkaar zijn jullie thuis zitten. Maar in dit geval ook Milou en Joyce uh, zitten thuis. Zij uh, zijn in contact geweest, uh, zoals we dat noemen nu. Een intensief contact met iemand die positief getest is vorige week. Dus dat betekent ook met z'n tweeën toen ze de, uh, uh, de uh, escape room uh, voor een laatste test aan het uitproberen uh, waren. Bij GGZ Eindhoven met het online behandelteam. Uh, nu zou je zeggen van ja... Ook dat, uh, elke uitdaging uh, kunnen we aan. Uh, zij zitten nu thuis uh, en zijn uh, net als jullie eigenlijk via, uh, de, uh, uh, verbonden via Zoom. En uh, nu is de uitdaging om uh, hen uh, het woord te geven vanuit thuis, uh, hun presentatie uh, met jullie uh, te delen. En uh, ik kijk even naar de techniek hierachter, kan ik uh, hen het woord geven. Ja, ik begin dus met het woord te geven aan Joyce. Joyce Bierbooms is senior onderzoeker bij Transo en daarnaast werkt ze ook als senior onderzoeker bij GGZE. Daar zie je ook weer dat science petitionerschap waar, uh, waar we er net over hadden. Joyce, welkom uh, vanuit huis uh, hier. Aan jou het woord. Ja, dankjewel Inge. Ik uh, goed uh, hoorbaar ben voor iedereen. Dit is wel inderdaad een hele bijzondere uh, manier van presenteren. We dachten natuurlijk uh, eindelijk een keer in het uh, Willem II stadion uh, te kunnen komen. Maar helaas uh, ging dat uh, niet door. We gaan het proberen vanuit, uh, vanuit huis te doen. En ik probeer nu door te scrollen want ik heb ook nog de controle gekregen over de presentatie op afstand. Dus het is allemaal heel bijzonder, maar het werkt gewoon. Dus we gaan het gewoon doen. Nou ja, zoals jullie op het programma hebben zien staan, is dit ook een interactieve workshop. Nou ja, dat is natuurlijk nog eens een extra uitdaging die we het afgelopen weekend eigenlijk, want vrijdag wisten we dat we niet fysiek bij Willem T. aanwezig konden zijn, hebben gekregen om ook onze interactieve gedeeltes op in te geven. We gaan de uitdaging gewoon aan, we gaan gewoon zien hoe het, hoe het werkt. Uh, maar daar komen we later uh, ook op terug uh, gedurende de presentatie. Wij, dat zijn dus uh, Milou, Feit uh, en ikzelf. Milou uh, neemt het uh, tweede deel van de presentatie voor haar rekening. En zal zichzelf dan ook uh, in produceren uh, aan jullie. Um, um, ja, zoals Inge al aangaf, uh, mijn naam is Joyce Bierbooms, werkzaam voor zowel Transo als GGZE uh, als uh, senior onderzoeker. Um, en uh, nou ja, Milo en ik vertellen jullie vandaag uh, graag iets over het project Serious Games for Professional Skills. Het is een uh, door NWO gefinancierd uh, project wat we uh, in samenwerking met een aantal partijen doen. Uh, de partijen die binnen de ...academische werkplaatsen met elkaar samenwerken, dus uh, Tilburg uh, Universiteit Transo, meer specifiek de TU, waar Milou ook werkzaam is, uh, GZT, ...maar in dit geval ook nog samen met uh, FONTES. En uh, uh, ja, zoals gezegd gefinancierd door, uh, door NWO een uh, vijf jaar durend uh, project, uh, wat we hopelijk uh, ergens in 2022 tot een uh, mooi einde kunnen brengen. Uh, scroll ik door, kijk dat gaat ook al. Um, Volgens mij mis ik er één? Nee, mis er niet één. Een. Um, nou ja, een beetje de, de, de achtergrond uh, van, dit, uh, van dit project is... Um, uh, uh, het feit dat we gezien hebben de afgelopen uh, jaren uh, heeft het de mogelijkheden aan technologie enorm uh, zijn toegenomen in uh, de zorg, zo ook in de, in de GGZ. Er komt ook steeds meer wetenschappelijk bewijs uh, voor de effectiviteit ervan, of in ieder geval voor de mogelijke voordelen. En toch um, uh, is de adoptie uh, onder uh, behandelaren. Uh, in dit geval, want daar gaat het uh, verhaal uh, nu over, uh, nog, uh, nog, nog mondjes maat. Althans, voor de Corona-perikelen uh, begonnen, want dat heeft natuurlijk ook wel wat veranderd in die hele situatie. Um, verschillende redenen uh, die, uh, die, daar, die daaraan daaraan te grond liggen, waar ook uh, onderzoek naar is gedaan. En de twee belangrijke, uh, twee belangrijke redenen adresseren wij in ons project. Uh, dat is enerzijds het feit dat GGZ-professionals uh, zich in, in het gebruik van technologie ook heel vaak uh, onbekwaam voelen. Uh, vaak het idee hebben niet goed te weten wat er precies mogelijk is, wat het waar te vinden is, um, uh, hoe ze er toegang toe krijgen, uh, hoe ze het technisch moeten bedienen. Uh, maar ook hoe, zij, uh, hoe, hoe je in een, in een door technologie gemedieerd contact interactie met cliënten, hoe je daarin echt het contact kunt maken. En dat, dat uh, is ook direct eigenlijk de tweede kernprobleem uh, wat wij proberen te adresseren in dit project en dat is het gevoel van gebrek aan een empathische interactie uh, tussen behandelaar en, uh, en cliënt uh, en eigenlijk uh, waarin wij dus ook op zoek gaan naar uh, mogelijkheden om dat uh, te ondersteunen waardoor je daadwerkelijk rapport kan maken ook als het een uh, remote uh, op afstand uh, contact is met een met een cliënt um, het, het, het eerste deel om mee te beginnen, dat is uh, het, het, het, het gevoel van het gebrek aan, uh, aan vaardigheden. Um, daar ga ik nu wat meer over vertellen, over het uh, ondersteunen van de empathie-interactie komt middel, uh, zo meteen in haar uh, deel uh, verder op terug. Uh, nou goed, Zoals gezegd, um, er is behoefte om uh, de kennis en vaardigheden van professionals uh, als het gaat om het gebruik van e-health te vergroten. Uh, gebaseerd op de aanname dat dit een van de belangrijkste drempels is in het gebruik uh, ervan. Um, nou ja goed, we uh, hebben in dit uh, subsidieproject, uh, in het project van tevoren nagedacht van hoe, op wat voor manier gaan we dat doen en zijn uh, gekomen tot het doel om daarvoor een, een game-based trainingomgeving te, te ontwikkelen uh, waarin uh, professionals deze skills kunnen oefenen en, uh, en ontwikkelen. Um, de reden, dat we, de, de, de achtergrond daarvan is dat we ook zien dat serious gaming uh, steeds meer gebruikt wordt ook voor uh, leerdoeleinden in verschillende sectoren en ook uh, in de gezondheidszorg al, al op meerdere plekken toegepast wordt. Um, en, uh, de, en gebaseerd op de aanname dat dit het, het, het ervaringsgericht leren bevordert um, en daarmee ook het effect van die leerervaring vergroot wordt. Um, nou, hoe we dat aangepakt hebben is door uh, eerst te gaan kijken van uh, oké, okay, we gaan, uh, gaan zo'n omgeving ontwikkelen, wat, uh, hebben die, uh, wat, uh, aan welke behoeften uh, van die professionals moeten we dan uh, voldoen. We hebben een uitgebreide user requirements analyse, zoals dat dan heet, uh, gedaan. Uh, waarbij we dus uh, gekeken hebben naar de eigenschappen van die behandelaren, ook de verschillen daarin um, uh, en, en, en wat we, welke problemen we dan zouden moeten uh, adresseren in een game-based training environment omgeving als we uh, uh, tegemoet willen komen aan hun, uh, aan hun behoeften daarin te leren. Um, en dat heeft dat, daar is, dat is, een, is een uitgebreide analyse waar ik niet helemaal op de, in detail op in zal gaan uh, voor nu. Um, maar waar ik wel de belangrijkste uh, zaken uit wil lichten die daarin uh, van belang zijn als zijn de, uh, de, de, de eigenschappen waaraan het, uh, de game, het spel, uh, de omgeving die we wil, wilden ontwikkelen uh, zou moeten voldoen. En dat zijn eigenlijk uh, ten eerste... Uh, het, het, het aanwezig zijn van een duidelijk uh, leerdoel, uh, dus uh, wanneer je een omgeving met, met spel ontwikkelt uh, moet het meer zijn dan alleen uh, het, het, het spelen van een spelletje, maar er moet ook een duidelijk leerdoel aanwezig zijn. Dus ook uh, uh, een, in een goede balans uh, met educatieve en, uh, uh, en, en, en, en speelse uh, inhoud. Dus, uh, niet alleen uh, de nadruk op het spel zelf, uh, maar ook op de inhoudelijke kant en het moet ook niet uh, weer overlopen van educatieve content, um, want dan heb je niet meer het gevoel dat je, dat je uh, leuk bezig bent maar dan, uh, mis, en dan mis je het spelelement daarin. Um... In dit specifieke geval ging het ook om een trainingsomgeving om vaardigheden rondom e-mental health te bevorderen. Daarbij is het dan voor de gebruiker ook belangrijk dat die meerwaarde van e-health, e-mental health, in dit geval ook duidelijk wordt door de ervaring. Dus daar moesten we ook naar op zoek van hoe zorgen we ervoor dat het er niet van overloopt, want dan wordt het weer als een technologie push gevoeld. Maar wel dat je de meerwaarde heel erg duidelijk kunt ervaren. Um, en daarnaast, uh, last but not least, zou ik willen zeggen, wat heel erg veel me voorkwam, is dat het een, een sociale activiteit zou moeten zijn die interactief is en uitdagend, maar waarbij je niet het gevoel moet krijgen dat je uh, in een soort competitie verwikkeld bent met je collega's. Dus um, nou ja, daar ook weer een balans in te zoeken. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk de uitdaging waar we uh, voor staan. Of stonden. Um, dan, uh, ja, goed, dan, dan hebben we, uh, uh, omdat dit toch ook een interactieve uh, workshop zou zijn, uh, zijn we ook erg benieuwd wat, uh, wat voor spel dat uh, deze requirements uh, bij jullie oproepen. Uh, dus wij hebben uh, een aantal vragen in de poll uh, uh, gezet en als jullie uh, naar uh, de chat gaan, dan vind je ook als het goed is een tabblad Pols. En ik heb hem op, zelf op mijn telefoon nu geopend. En um, ja, ik zie hem nu, ik zie de vraag nu ook staan. En uh, nou ja, goed, ik wil jullie graag uitnodigen om um, om, eens, om eens gewoon je fantasie de vrije loop te laten aan wat voor spellen je dan denkt. Dit hebben we overigens ook op deze manier gedaan met uh, uh, de professional self, met wie we in co-creatie uiteindelijk op oplossingen zijn gekomen. En ik ben erg benieuwd uh, ja, waar, je, waar je aan denkt als je denkt aan een trainingsomgeving voor, uh, voor professionals, uh, om je mental health te, uh, te, gaan, uh, te gaan ervaren en leren hoe daar uh, effectief mee te werken. Wat, voor soort, uh, wat zie je dan voor je? Um, nou ja, goed, dat is natuurlijk best wel een lastige vraag. Ik zie ook uh, dat er voorlopig uh, nog uh, geen, uh, geen antwoorden worden getypt. Um, nou goed, ik, uh, ik wacht het heel even af. Als het goed is, zou ik de antwoorden denk ik moeten kunnen zien als ze in ieder geval uh, ingevoerd worden. Maar deze is misschien nog... Uh... Nou goed, ik, uh, wellicht werkt dit, uh, werkt dit op afstand toch wat, uh, wat minder goed dan wanneer we bij elkaar uh, in, de, uh, in de zaal zouden hebben gezeten. Um, of misschien hebben mensen het in de uh, Q&A's ingevuld. Nee, ook niet. Even kijken. Ik. Ik denk dat ik gewoon even doorga met de presentatie. Aangezien dit. Uh, ik zie in ieder geval op mijn scherm geen, uh, geen reacties binnenkomen. Um, ja. Nou goed, maar wij in ieder geval op uit zijn gekomen uh, is, um, uh, is een, de oplossing van een uh, escape room. En Inge heeft hem al. Wel verklapt in het begin. Hij stond waarschijnlijk ook al op het uh, programma. Uh, maar uh, waar wij uh, toe zijn gekomen is eigenlijk het verder exploreren van uh, een escape room oplossing. Uh, nou, een escape room, iedereen kent het uh, denk ik wel, uh, of heeft misschien ook al wel gespeeld. Uh, aan de hand van uh, puzzels, clues, aanwijzingen. Uh, dien je als speler jezelf uh, te bevrijden uit een uh, opgesloten situatie. Uh, nu is het zo dat wij in onze, uh, in, in onze versie. Uh, uh, niet uh, gewerkt hebben aan een fysieke kamer die uh, ergens op een vaste plek staat, maar waarbij we ook uh, een, een mobiele variant hebben uh, ontwikkeld. Um waar je wel aan de hand van puzzels uh, moet komen tot het oplossen van een bepaald uh, probleem, waarbij je uh, een virtuele cliënt uh, uh, wordt eigenlijk geïntroduceerd en uh, op die manier uh, ga je eigenlijk uh, zoeken naar een uh, oplossing aan de hand van uh, de puzzels en spellen die je tegenkomt uh, in de escape room. Um, nou, de redenen waarom we voor deze oplossing uh, hebben gekozen uiteindelijk is omdat het, uh, nou, wat ik al eerder uh, aangaf over serious gaming in het algemeen, um, zijn er ook uh, inmiddels al uh, verschillende oplossingen in de vorm van escape room ook geïntroduceerd um, als het gaat om, uh, om, om, om leren, en uh, leerervaringen te bevorderen, um, ook in de zorg inmiddels. Um, Daarnaast is het, een, is het een, een, goede, een goede basis om educatieve context en ook het daadwerkelijk kunnen ervaren van zaken bij elkaar, met elkaar te integreren. Dus je kunt uh, uh, lol hebben, iets leuks doen, uh, tegelijkertijd uh, ook, uh, ook iets leren. Um, het is wel uitdagend, want je moet tot een oplossing komen. En het is niet altijd even gemakkelijk, maar je gaat niet de competitie aan uh, direct met je uh, collega's. Uh, wat, ook wat ook betekent dat het uh, adresseert aan die uh, wens om er een, uh, een, een grote sociale component in, uh, in te hebben. Sorry, ik, ik krijg even, ik van iemand anders. Ben jij dit, Andrea? Ja, Nee, ik heb wel de poll geopend uh, via de link die ik inderdaad.. Oh, dat is uh, helemaal goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik, ik vind het heel moeilijk in te schatten wie wat, wat hoort en ziet. Er. Maar goed, het, we, doen, we doen het even. Ik hoor jou. Ja. Een luchtsimulator. Een derde ja. is een quiz. Een game met levels. Ja. ja. Een vierde is een escape room. Ja, uh, kijk. Ja, <laughs> dus dat komt helemaal, <laughs> dat is helemaal goed. Uh, ja. Een videospel. En. Ja. Uh, uh, in de aankondiging staat een escape room, dus ik vermoed dat dit de game is, ja. zegt iemand. Ja. ja, we hadden dat wat beter moeten verbergen inderdaad. Hè, ja. Dat dit uiteindelijk de oplossing uh, was, hebben we het van tevoren onvoldoende over nagedacht. Ja. Uh, we... Zal ik hier alvast op, uh, op ingaan? Of heb je nog ja. meer? Nou, ik heb uh, nog drie. Uh, ik noem nog drie ja. en dan, uh, dan uh, hou ik mij weer stil. Een kennisquiz. Uh, een ja. escape room samen met je collega's. En als laatste een ja. spel waarin je interacteert met een cliënt, avatar. Ja. Dus dan uh, ja. geef ik nu weer het woord, woord terug aan jou, Joyce. Kan je daarop reageren op deze input van, uh, van iedereen? Ja. Dan reageer ik inderdaad graag toch nog op die, uh, op die input. Want uh, wat, we, wat we terug horen aan ideeën, dat, uh, dat zijn ook zeker ideeën die we, die we zelf ook allemaal uh, bekeken hebben. Wat ik hoor is inderdaad simulatie. Ja, simulatie is natuurlijk iets wat heel erg aanspreekt uh, aan de ervaring. Uh, en het ervaren van eigenlijk een, een situatie die heel erg nabij ligt aan de werkelijkheid die je als behandelaar uh, meemaakt. En dat is ook wat inderdaad uit ons onderzoek, uh, ons user requirements onderzoek, erg naar voren kwam. Dat het dat het ontzettend belangrijk is om uh, aan te sluiten op de daadwerkelijke praktijk van de behandelaar, zodat deze ook uh, na het spelen van, of, of, en het leren en het ervaren, dit ook dat, uh, makkelijk kan meenemen naar, uh, naar de praktijk. Dus dat hebben we inderdaad. Quizzen en spellen, ja, is inderdaad ook iets wat we natuurlijk in, uh, in zo'n escape room uh, uh, ook uh, uh, hebben meegenomen. Uh, en uh, het, uh, uh, het, de virtuele cliënt uh, die. Is, is inderdaad ook uh, iets wat we uh, ook zelfs uitgeprobeerd hebben. Omdat ook door middel van een, uh, een avatar, we hebben dat zelfs in AR, in uh, augmented reality, ook wel geprobeerd. Uh, bleek ook wel nog een lastige te zijn. Omdat je daarin ook weer uh, best wel afhankelijk bent van uh, dat dat allemaal technisch al heel goed te managen is. En uh, in hoeverre dat dan ook daadwerkelijk uh, echt genoeg voelt. Um, maar er uh, zijn zeker ook opties die we inderdaad hebben, uh, hebben overwogen. Um, maar vooral omdat dat, uh, uh, om, om dat sociale stuk heel erg, uh, uh, dat dat heel erg nadrukkelijk naar voren kwam, hebben we voor deze oplossing. Gekomen gekozen waarbij we bijvoorbeeld wat ik, uh, wat ik ook hoorde uh, van Andrea het, het virtual reality ook willen, uh, willen laten terugkomen, dus eigenlijk het integreren van dit soort verschillende ervaringen die jullie noemen in zo'n escape room is wel de, de uitdaging, en daarmee zijn we ook zeker nog niet klaar, maar um, uh, we hebben wel geprobeerd om dit soort elementen inderdaad uh, mee te nemen. Um, Even kijken, ik ga even terug naar de slide waar ik inmiddels uh, bezig was. Um, uh, nou goed, hè? dus het integreren van die inhoudelijke content en die, en die, echte, die echte ervaring daarin. Um, het, het vooral niet direct in competitie zijn met collega's, het vooral ook een sociale activiteit maken. Um, dat, uh, dat, dat waren belangrijke redenen om voor deze oplossing te kiezen. En ook. Um, uh, het feit dat je verschillende verhaallijnen, waarbij verschillende, ja, dan een verhaallijn eigenlijk de basis vormt voor een spel, uh, dat, je, dat je daarmee ook uh, verschillende therapeutische settings kunt uh, uh, Kunt weergeven. Um, omdat er ontzettend veel verschil is, uh, waar iedereen werkt, met wat voor cliënten, met wat voor behandeltypes. En op deze manier geeft, uh, is er de mogelijkheid om eigenlijk als het ware verschillende spellen in zo'n escape room te ontwikkelen, die allemaal een ander, uh, ver, andere verhaallijn representeren. Uh, dus daar, daar, uh, ja, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik ga kijken of hij weer werkt. Ja. Uh, nou, hier zien we even een foto van. Uh, ...onderdeel van ons proces. We zijn uh, uiteindelijk... Uh, ...hebben we een game designer uh, benaderd... ...die ons daar ook bij heeft uh, geholpen. Uh, en uh, we zijn eigenlijk uh, eind vorig jaar uh, begonnen met het, uh, het ontwikkelen van die verhaallijnen. En we zijn begonnen met het uh, samen met behandelaren uh, opschrijven van goh, wat, uh, wat willen we precies bereiken uh, met zo'n spel. Nog eens een keer duidelijk uh, waar willen we naartoe, wat willen we dat het oplevert. Maar vooral ook uh, wat is eigenlijk de basis voor een verhaallijn in zo'n spel. En uh, zoals ik net zei uh, was het, is het heel erg belangrijk dat dat ook de, de werkelijkheid van de behandelaar en zijn cliënt uh, goed weergeeft. Uh, dus we, zijn, we hebben daar een aantal sessies aan besteed om, uh, om die context van die behandelaar heel erg duidelijk uh, in kaart te brengen en dus ook van de cliënt. Dus um, ja, het, het, het, het plan van, van, uh, van begin tot, tot een bepaald punt in, de, in, in het proces, om dat, uh, om dat zo goed mogelijk en zo realistisch mogelijk uh, uh, in beeld te krijgen. Vervolgens uh, zijn de game designers daarmee aan de slag gegaan en hebben ze op basis van twee verhalen volgens nog zijn het er twee. Op basis van twee verhalen en dan hebben zij uh, uh, ja, twee spellen eigenlijk... Uh ontwikkeld. Uh, uh, samen met ons ook weer, uh, we zijn in verschillende iteraties uh, uh, daarmee bezig geweest. Dus we hebben een eerste concept getest ook weer met de behandelaren, de ontwerpers, onderzoekers, uh, mensen vanuit het innovatieteam uh, bij GGZP. Uh, gezamenlijk hebben we, uh, hebben we verschillende keren hebben we een concept van hen uh, getest en weer feedback opgegeven. Um, en uh, uh, op basis van die feedback uh, is, uh, is steeds weer een, een, een nieuwe versie uh, uh, gekomen. Uh, en toen waren we bijna zover uh, dat we uh, aan de laatste versie toe waren. En toen, van, uh, ja, toen werd het maart en april, en we weten uh, inmiddels allemaal wat er toen gebeurde. Um, en dan is het testen van een, uh, van een escape room, uh, ook al is het uh, niet een fysieke kamer, uh, het, uh, het gaat wel natuurlijk over het, uh, het samen iets doen, uh, dan is dat toch ineens een heel stuk moeilijker. Dus um, uh, dat, dat, dat werd wat lastiger te realiseren. Uh, we, hebben, uh, we hebben ook nog een, uh, een online variant uiteindelijk getest um, en daar feedback op gegeven. Maar goed, het heeft, uh, het heeft dus wel heel even uh, daardoor ook uh, wat stilgelegen. Maar uiteindelijk uh, is het toch gelukt om... Uh, kort na de zomervakantie, uh, uh, het, het eindproduct uh, wat we nu uh, de komende tijd weer verder gaan testen in een veldstudie, om die op te halen. Uh, daar hebben we een uh, mooi filmpje bij gemaakt. Die begint meteen te spelen, zie ik. Ik weet even niet of het uh, geluid het... Nu... Ik zet hem even op pauze, want ik hoor zelf het geluid hiervan niet. Ik weet niet of ik nu contact kan krijgen met iemand van... Uh... Oh, wacht. Hij doet het nu of niet? Ik heb even geen idee of het wel. Het is al de, de derde de keer is. dat ik hulp zoek in 2,5 jaar tijd. Ik voel me al een paar jaar heel slecht. Het is erg donker in mijn hoofd. Op sommige dagen lukt het me niet om iets te doen. Hoe kan ik Victor helpen? Ik wil graag zo goed mogelijk bij hem aansluiten. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk, ook met technologie. Maar wat dan? Ik weet het niet zo goed. Misschien kunnen we deze proberen. Misschien die 360 graden feedback of een digitaal slaapdagboek. Yes! Die 360 graden feedback, die ga ik proberen. Er kan toch echt veel meer dan ik dacht. Ja, het voegt, het voegt echt wel toe. Dan ga ik, ga ik weer door denk ik Oh, Dat gaat te snel. Um, nou ja, um, onze eerste trailer. We zijn uh, met de trailer ook nog uh, bezig. Maar we wilden deze toch uh, jullie niet onthouden. Om, uh, om die even te laten zien. Um, nou ja, tenslotte zou ik, uh, zou ik weer uh, uh, eigenlijk graag wat vragen aan, uh, aan jullie willen stellen. Um, die als het goed is dan ook weer in de poll uh, zijn, uh, zijn neergezet. Um, ik, ik denk dat ik weer de antwoorden niet krijg. Dus ik ben heel even op zoek uh, naar uh, iemand uh, in Tilburg die, uh, die mij uh, daar ook uh, wat, uh, wat over kan uh, terugkoppelen van wat er binnenkomt uh, in de poll. Ja, Joyce, ik kan één poll ja. tegelijk doen. Dus uh, ja. ik heb nu over welke tools zou jij wel wat meer willen weten, ja. uh, weten willen komen in een escape room. Die heb ik nu eerst even openstaan. Dus als ja. er reacties binnenkomen, dan laat ik je direct weten. Ja, is goed. De eerste is, welke verhaallijnen hebben jullie in jullie escape room verwerkt nu? Uh, wacht even, dit is, uh, dit is een vraag, uh, Andrea, of, ja, of is dit ja, een dit reactie een vraag, op... Uh... Ja, dit is een vraag die komt in de poll, maar het is toch niet de enige reactie, dus ik geef hem wel even terug. Oké, okay, is, het, is het handig om daar nu op in te gaan? Of, uh... De andere is uh, de effecten van die tools. Of dat ik hem niet helemaal uh, goed. En iemand zegt de effect effectiviteit van de health apps: uh, apps om gezondheid te bevorderen. Uh, virtual ja. reality wordt gezegd. Ja, ja. Ja. Ja, wat wij, uh, wat wij in de. Ik hoorde ook een vraag over de verhaallijnen. Wij hebben twee, uh, ja, we hebben twee verhaallijnen. Ik wil er eigenlijk ook weer niet uh, te veel over uh, weggeven. Omdat het ook een beetje jammer maakt. Mochten er mensen zijn die hem ooit gaan, uh, gaan spelen, dan, uh, uh, ja, dan is dat eigenlijk al een beetje verklapt. Maar we hebben, we hebben twee denkbeeldige cliënten. Nou, de eerste is, uh, uh, is Victor, waar je net in het filmpje ook wat, uh, wat meer over uh, zag. Die met, uh, ja, die met, met, met, met een somber uh, gevoel kampt. En, uh, Eigenlijk daardoor ook met allerlei uh, middelen gebruik te maken krijgt. En, uh, um, waarbij de, de, ja, de speler van de escape, of de behandelaar dus, uh, uh, eigenlijk een introductie krijgt van zijn problematiek en vervolgens uh, door het verhaal heen uh, gaat, uh, ja, gaat kennismaken met verschillende tools die die hij of zij in zou kunnen zetten om, uh, om Victor uh, te helpen. Daar gaat, het, daar gaat het over. De andere is, uh, is, is, een, is een andere, uh, is een jong meisje uh, die met paniekaanvallen te maken heeft. En uh, die ook, ja, waar weer andere tools worden, worden ingezet. We hebben, uh, uh, we hebben wel gekeken om daarin ook wat uh, variëteit te brengen uh, qua tools, qua e-mental health tools. En um, om daarbij ook wel aan te sluiten op iets wat uh, ook in de praktijk ook wel mogelijk is. Dus uh, we hebben inderdaad uh, dingen als VR en 360 graden feedback, zelfmonitoring monitoring apps... Um, maar in, in, in dit specifieke geval nog wel echt ook gekeken naar dat wat er ook daadwerkelijk beschikbaar is. En wat iemand die de escapecom speelt ook vervolgens in de praktijk wel echt kan uh, gebruiken. Um, tegelijkertijd willen we ook wel uh, laten zien wat er mogelijk is of wat er in ontwikkeling is. Dus um, zoiets als VR is, uh, is er natuurlijk, is mogelijk. Is nog niet iets wat door, uh, door iedereen standaard uh, gebruikt wordt. Maar is wel iets wat we in die ervaring ook, uh, ook mee willen geven. Dus uh, ja, verschillende type tools zijn ook vertegenwoordigd in, uh, in de Escape Room. Oh, super. Uh, Joyce zal ik uh, de volgende vraag even in de poll gooien? Ja, graag. Of stop ik ja. deze. De volgende vraag is met wie zou jij de Escape Room willen spelen? Ja, dus ik heb hem uh, nu open gegooid, dus uh, alle luisteraars kunnen nu uh, reageren. <laughs> ik ben hier gewoon zelf heel erg benieuwd. naar. Ja. <laughs> Uh, Joyce, nu we toch nog uh, aan het wachten zijn. Uh, ja. Er kwam ook een andere vraag nog binnen via de Q&A. Dus als ja. we even wachten op de antwoorden in de poll. Uh, lees ik jou even een vraag voor Van Dirk. Hij, zegt, ja. hij vraagt, hebben jullie ook onderzocht, bekeken, waarnaast gebrek aan kennis er ook gebrek aan ruimte door de organisatie maatschappij naar de medewerker toe? Eh, moet ik daar nu, ik ben, ben ik nu hoorbaar eigenlijk? Ja, nee? je bent nu hoorbaar. Ik ben voor iedereen hoor. Ja. Ik kan wel op die, op die vraag alvast uh, ingaan. Ja, onze uh, uh, uh, dus de, als ik de vraag goed begrijp uh, van Dirk, is de vraag van hoe hebben je ook gekeken naar in hoeverre uh, organisaties faciliterend zijn om e-health uh, te gebruiken en, en in hoeverre er een maatschappelijke druk is om dat te doen. Is, uh, heb ik hem dan goed vertaald, denk je, Andrea? De eerste, de eerste. Ja, ja, dus vooral hoe organisaties dit faciliteren. Ja, is in dit onderzoek niet specifiek uh, uh, ja, het focuspunt. Hè? We kijken vooral naar uh, de vaardigheden en, uh, en, de, en het ondersteunen van de empathische interactie. We horen dat natuurlijk wel heel erg veel terug. Ook in, uh, wat zou, uh, uh, ook in de user requirements analyse. Wat zou nodig zijn om uh, daadwerkelijk uh, met zo'n uh, zo game-based uh, trainingsomgeving aan de gang te gaan. Krijg je heel vaak ook wel de reacties die veel meer gaan eigenlijk over het faciliteren van Iehild aan zich. Um, dus daar, um, uh, de, de, daar... Dat komt wel in de, in de resultaten van het onderzoek heel erg terug. En daar is natuurlijk ook in de literatuur al best wel wat, wat ja, over bekend. Dat dat een ontzettend belangrijke factor is uh, die, je moet, ja, die, die je moet meenemen. Dus het is niet alleen kijken in hoeverre de gebruiker hiermee aan de slag uh, wil gaan. Maar ook, en dat zullen we in onze fieldstudie ook meenemen, wat vraagt het van de organisatie? En wat, uh, wat, wat, ja, wat zou die moeten doen om, dit ook, uh, om er ook voor te zorgen dat je dit op een goede manier kunt implementeren? Nou, super Joyce. Uh, ik hoop dat Dirk uh, helemaal tevreden is met je antwoord. Ik wil ja, het is ook. En dan mag nou, ik het me gewoon nemen natuurlijk. Ja. Ja, nou, ik de, zie ook, ik de moet voor. De tijd kijken, uh, Andrea. Want Milo heeft ook nog een heel mooi verhaal. Oh, um, en maar uh, daar uh, moeten we ja, ook nou, de tijd voor uh, Zal ik jou uh, nog even uh, voorlezen? Want dat is wel echt, er zijn ontzettend veel leuke ja. reacties uh, gekomen. met ja, wie We bij de Escape Room willen spelen. Dus uh, ze zeggen met collega's, met ervaringsdeskundigen, met ervaringsdeskundigen of hun naasten... We hebben hier gezegd uh, met collega's van het team. Misschien ook een leidinggevende die sceptisch is over de bekostiging. Ja. Hier zegt weer iemand het team. Psychiater, uh, SPV, bedrijfarts, huisarts. Uh, collega's, medische dienst. Um, multidisciplinair ja. team. Wat betrokken is bij de zorg rondom de cliënt. Zou het ook met de cliënt erbij gespeeld kunnen worden? Nou, interessant. Uh, nou, je ja. zegt weer collega's, cliënten, groepsmedewerkers, verwanten. ja, ja. Uh, ja. Medewerkers en familieleden. Ja, dus uh, dat zijn eigenlijk de resultaten ja, van de call. Ja, nou, dat, uh, dat is goed om te horen. Heel veel mensen vinden het dus uh, belangrijk en leuk om dit met, een, uh, met collega's en, uh, en uh, uh, met teams te kunnen gaan doen. En dat is ook precies onze insteek uh, om het op die manier in te gaan zetten en te gaan kijken hoe we het op die manier kunnen implementeren. Um, ik, ik vind hem ook interessant met cliënten. Hebben we nog niet zo goed over nagedacht. Um, maar um, on, ja, omdat we ons in eerste instantie op die zorgprofessional richten. Um, maar ik vind het wel heel interessant om, uh, om te kijken of we op deze manier ook... Uh, uh, ja, juist ook dat, dat cliënt en, en hulpverleners samen dit soort dingen kunnen doen. Wie weet in de toekomst uh, is dat ook wel een optie. Ik, vind, er, ik vind, het wel een, uh, vind het wel een hele leuke suggestie in ieder geval. Um, ik zit even te kijken, want ik zie in ieder geval op mijn scherm uh, iets van uh, Milou staan inmiddels. Um, maar ik weet niet of dat klopt. Ik kan hem volgens mij ook niet meer bedienen nu, de, de presentatie. Klopt dat? Ja, dat klopt uh, Joyce, krijg ik hierdoor. Dus uh, ik denk dat we overgaan naar Milou dan. Lijkt me goed, ja. inderdaad. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè, Joyce uh, ja. voor je mooie presentatie. Ja. Yes, ik weet niet of ik nu ondertussen te horen ben. Ja, volgens mij, ik zie mezelf verschijnen in het scherm. Um, ik weet niet of ik ook terug kan klikken, want ik ben al een slide verder gezet, zie ik. Dus ik graag naar de volgende slide, want anders ga ik volgens mij als ik nu klik, ga ik naar de volgende. Um, mijn remote werkt niet, dus aan de techniek of ik misschien een slide terug kan. Yes, dankjewel. Goed. Ik, uh, hallo allemaal. Uh, dankjewel Joyce. Um, mijn naam is dus Milou. Uh, Milou Veit, ik werk als uh, PhD bij de Technische Universiteit Eindhoven. En uh, nou ja, daarop uh, werd dus op dit uh, project. Um, en Mijn PhD-onderzoek is eigenlijk voornamelijk op die, die tweede track. Dus die uh, ja, eigenlijk het uh, ja, belangrijke. Uh, barrière die door veel therapeuten wordt genoemd, dat ja, eigenlijk zodra ik via e-Mental Health contact heb met mijn cliënt, dan ja, mis ik die, die, ja, die echte connectie uh, en kan ik niet zo goed die empathische interactie tot stand brengen. Uh, ja, eigenlijk omdat ik toch gewoon wat cues mis en net, ja, ik mis iets waardoor ik uh, niet goed in kan tunen. En nou ja, het doel eigenlijk ja, van mijn, uh, uh, ja, mijn PhD-traject is dus om te onderzoeken van wat zijn nou mogelijkheden om voor technologie eigenlijk om deze... Barrière nou juist ja, te, te, ervoor te compenseren of te overkomen. En uh, misschien zelfs uh, ja, juist iets toe te kunnen voegen. En uh, ja, meer mogelijk te maken dan uh, ja, gewoon face-to-face -face, uh, ja, eigenlijk mogelijk is. En uh, daarbij zijn we nou, verschillende richtingen uh, geëxploreerd. En uh, waar ik op dit moment veel naar kijk, is uh, naar biofeedback. En uh, nou, met biofeedback bedoel ik, um, dat is eigenlijk fysiologische metingen. Uh, zoals bijvoorbeeld je hartslag, of huidgeleiding uh, of je ademhaling. En uh, nou, dat je dat dus terugkrijgt. En veel mensen kennen het meest bekende voorbeeld, uh, wat veel mensen ondertussen uh, ja, ook wel wat heel, uh, onder heel wijd publiek verspreid is. Dat is bijvoorbeeld een Fitbit of een smartwatch, waarbij je dus nou zelf kan zien wat je hartslag is. En uh, nou, waarom nou fysiologie? Dat is omdat we vanuit onderzoek ja, weten dat fysiologie heel sterk gelinkt is aan, uh, bijvoorbeeld aan je emoties en aan je ervaringen. En dat bijvoorbeeld uh, hartslag en huidgeleiding uh, heel veel informatie geven over bijvoorbeeld spanning of stress. Um, ja, en op die manier eigenlijk dus heel um, waardevolle informatie ook geeft uh, in een interactie. Um, nu had ik een heleboel intermezzo's, maar ik, dat gaan we volgens mij niet redden in de tijd. Dus ik denk dat ik die heel even, het de interactieve deel dus heel eventjes overslaan deze poll. Ik ben nog steeds wel heel benieuwd. Dus als je antwoorden van of je bekend bent met biofeedback en of je het wel eens gebruikt in de behandeling uh, en op welke manier uh, kun je misschien uh, anders ja, nog in de poll reageren. Maar uh, En anders kun je ook altijd in de Q&A denk ik je, uh, nou, nog je respons uh, ja, laten zien. Maar hij staat nu nog even open, dus zeker deze gestoten vragen uh, nou, ben ik erg benieuwd naar. Uh, ik ga het dus wel vast verder gezien de tijd, um, want nou, op dit moment wordt eigenlijk vaak uh, biofeedback, uh, als het wordt gebruikt voor de meeste mensen bekend is, is het vooral eigenlijk voor individuele biofeedback. En dat betekent dus dat je eigenlijk, ja, je hebt zelf bijvoorbeeld met een Fitbit, je hebt zelf wordt gemeten en dat is vooral eigenlijk voor het uh, ja, voor inzicht voor die persoon zelf. Um, maar je kan je dus voorstellen dat ja, die informatie over bijvoorbeeld je spanning of je stresslevel, dat dat niet alleen interessant is ja, om voor jezelf om te weten, maar ook eventueel voor degene met wie je uh, ja, met een gesprekspartner van wie je in interactie bent. En dit nou, noemen we dan bijvoorbeeld social biofeedback of ook wel biosignal sharing, dus het delen van je biologische, je fysiologische signalen. En nou ja, daar, daarbij gebruik je dus eigenlijk die fysiologische meting als een soort extra communication zoals Um, ja, extra stukjes informatie in die sociale interactie. En zeker waarbij, dus wanneer dus, nou, informatie op afstand is, of uh, interactie op afstand is, zoals nu bijvoorbeeld, ja, je mist toch gewoon heel veel informatie. En het dan krijgen van die feedback over iemands fysiologie, kan je dan net helpen om uh, ja, iemand wat beter uh, aan te kunnen voelen of ja, in te kunnen schatten waar iemand mee bezig is. Dus hier bijvoorbeeld een plaatje van een studie waarin ze dit gebruikt hebben voor uh, samenwerking op afstand. Waarbij dus de, uh, ja, eigenlijk de leraar kreeg, uh, kreeg dan het beeld en ook de stressmeting van, uh, ja, van de, van de student te zien. En die student moest een ingewikkeld uh, ja, Lego bouwsel in elkaar zetten. En uh, nou, de uh, leraar gaf aan dat ze hierdoor beter de, uh, de instructies konden sturen. Omdat ze zagen wanneer beter aan konden voelen ook wanneer die uh, student vastliep en daar dan sneller op in kon springen. Nou, ik kan je voorstellen dat dit dus ook um, ja, mogelijk van meerwaarde zou kunnen zijn in therapie, waarin dus een, een behandelaar heel erg aan moet voelen van, oké, okay, waar zit de cliënt nu? En normaal nou, doe je dat vaak, bijvoorbeeld, uh, hebben we een, uh, tool gekregen, een behandelaar aangeeft, ja normaal doe ik dat bijvoorbeeld ja, op hele subtiele signalen van bijvoorbeeld handwringen of soms ook een zweetgeur of je ziet iemand bijvoorbeeld glimmen. Maar zeker op afstand is dat gewoon veel moeilijker uh, in te schatten. Um, nou, om, te, om dit uh, te exploreren, uh, jaar, uh, maart, april, um, hebben we vorig jaar, maart, april, mei, hebben dus uh, ja, hiervoor een prototype gebouwd. Uh, samen met, uh, met deze student van Fontis. En um, nou, hier zie je dus, hij is hier een uh, cliënt en heeft uh, de sensoren om zijn vingers. En uh, nou, als, als behandelaar zie je dan, dan, zie je dan dus dit scherm, um, nou, waarbij je de cliënt kan zien, maar ook... Om de uh, video zie je dus een rand, uh, in dit geval is die blauw gekleurd, dus dat betekent nou de cliënt is vrij relaxed, is oké. Okay. Maar zodra dan ja, het gesprek bijvoorbeeld um, ja, spannender wordt en die spanning oploopt van de cliënt, verkleurt de rand naar uh, meer paars en uiteindelijk rood om die manier een indicatie te geven van dat uh, ja, van het stressniveau en dat het dus oploopt. En, nou, we hebben dit ook getest met een aantal behandelaren in een, uh, een kleine pilot. En die gaf ook wel aan van, ja, dat dit zeker met deze uh, behandel op afstand, uh, ja, wel veel meerwaarde kan bieden. Zeker bij specifieke behandelingen zoals bijvoorbeeld EDR of exposure, waarbij juist het intune op dat precieze uh, angstniveau, uh, ja, heel erg ja, cruciaal is. En dat gewoon dat ze merken dat dat juist zo moeilijk is uh, op afstand. Um, nou ja, dan was ik dus uh, eigenlijk ook weer benieuwd. Uh, of mensen dit zouden willen proberen in de praktijk en in nou, welke situaties. Um, dus um, nou ja, die kun je invullen in de poll ondertussen. Terwijl ik uh, af, vast verder praat. Um, ik ben, uh, ben er wel heel benieuwd naar. Dus ja, beantwoord de poll ondertussen gerust. Uh, ik ga vast verder naar de volgende stap. Want, ja. nou, dit is dus waar Milou, dit hoor je mee mij? Oh, ja? Er uh, zijn al 8 responses en uh, nou eigenlijk 80% zegt van ja, dat denk ik wel. Oké, okay. Ja. Ah, dus dus, we, uh, dus uh, <laughs> Op de vorige vraag zei uh, 60% van ja, we hebben eigenlijk niet echt, uh, uh, niet, dat ze niet echt bekend zijn met biofeedback, wel eens van gehoord, maar nog niet echt toepassen. Okay. En uh, dus in dit geval, ja, ja, loopt eigenlijk 80 tot 20. 20% zegt misschien en 80% ja, dat denk ik wel nu. Oké. Okay. Nou, dat is. Uh, dat is, is heel positief. Op. Ja. ja dat, is, dat is fijn, want nou ja, we gaan er ook, uh, ook mee door. Um, uh, ik zou eerst nog even, want. Ja, dit is, sluit mooi aan bij de vervolgstappen die we gaan nemen. Um, ten eerste, al, Joyce noemde het ook net wel een beetje het stukje van de escape room. Um, dat we daar, nou, staan we nu dus op het punt. Het, het eindproduct uh, ja, staat er. Dus dat willen we nu gaan testen in een, uh, in een veldstudie. Om eigenlijk op een kleine schaal te gaan onderzoeken. Ja, wat nou de, de feasibility. Dus, dus de, de, de haalbaarheid eigenlijk en de, de toepassing in de praktijk is van, ja, werkt het? Doet het wat het zou moeten doen? Uh, en ook wel, wat zijn de requirements om dit ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen laten landen, te implementeren en eventueel op te schakelen? En dit gaan we doen door het geven van een uh, workshop, samen met een, uh, ook een focusgroep om dit verder uit te vragen en een uh, evaluatie uh, questionnaire, en dit willen we doen bij, uh, bij vier groepen. En daarnaast zijn we ook bezig met het verder onderzoeken naar, nou, ja, van wat zijn nog mogelijkheden om het eventueel uh, verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld dus met nou ja, de tools die net ook genoemd werden, waar mensen nog benieuwd naar zijn. Uh, als die er nog niet in zit, nou om, om dus eventueel nog een, of nog een derde verhaallijn te maken. Of, uh, ja, of weer een nieuwe technologie of tools, om zo ja, goed aan te kunnen blijven sluiten op de technologische ontwikkelingen en een uh, vraag vanuit de praktijk. Dan is over deze, uh, ja, deze tweede track, wat de volgende stappen zijn. Heel leuk dus om te horen dat uh, ja, mensen dat wel zouden willen proberen in de praktijk. Uh, want we gaan het ja, prototype wat, uh, wat ik net presenteerde, nu zijn we op dit moment aan het doorontwikkelen. Om het uh, nog wat stabieler te laten lopen en uiteindelijk om te kunnen gaan gebruiken in een, uh, in een veldstudie met behandelaren. Om ja, te kunnen onderzoeken wat nou echt de, de meerwaarde is in de, in de praktijk. En uh, in welke situaties en wat er ook voor nodig is om dat uh, ja, ook echt te gaan gebruiken. Um, daarnaast zijn we ook wel, omdat dus die, die fysiologische metingen nog zo nieuw zijn en dat zeker het delen van die, die biosignalen, zijn we ook wel experimenten aan het opzetten om uh, ja, nog net wat beter te kunnen begrijpen hoe we, ja, hoe, de, hoe we nou omgaan met zulke gedeelde signalen. Hoe we het interpreteren en hoe je het ervaart als je, ja, als je dat deelt, dit soort informatie. Um, ja, Dus dat was eigenlijk uh, bij deze onze presentatie. Um, en ik ben heel benieuwd, uh, oh ja, dat was nog eigenlijk de laatste, dat uiteindelijk het doel is van uh, ons hele project om, om dus die de toolbox eigenlijk van therapeuten nog weer verder, uh, ja, uh, verder uit te breiden. Niet zozeer dat we zeggen, alles moet online, maar juist dat je zegt, ja, uh, benut die face-to-face -face elementen op momenten dat die het meeste waard zijn, maar voeg daar ook die technologische en die online elementen aan toe uh, ja, op het moment uh, en in, ja, in, de, in de situaties waarin dat dus... Uh, ja, echt uh, waar we toe kan voegen. Dus nu wel. Uh, ben ik benieuwd of er nog uh, vragen zijn. Dus nog een klein beetje tijd voor volgens mij. Dus. Zeker. Milou, dank je wel. Uh, ook Joyce, uh, dank je wel uh, voor jullie uh, heldere presentaties. Een heel uh, interessant. Uh, inderdaad, wat Milou er net zei, we hebben nog een paar minuten. Dus als er nog iemand een vraag of een opmerking heeft, uh, zet hem vooral in de Q&A. Er stond er nog eentje in van, uh, kan ik nog wat terugzien? Nou, wat uh, requirements in dit geval. Uh, die kunnen jullie dus allemaal terugzien op de slides die op de Transo-website uh, zullen worden geüpload. Uh, ge um, ik zie een vraag um, waarin wordt aangegeven, inderdaad, het is uh, uh, lastig om e-health e applicaties te onderzoeken, omdat ze zo snel... Uh, doorontwikkeld worden en dus achter, uh, loop je dan niet achter de feiten aan. Um, eigenlijk een vraag aan jullie, uh, Joyce, Milou. Um, jullie zijn... Uh, Jullie onderzoeken eigenlijk geen uh, e-health applicatie natuurlijk, maar het is wel het idee dat er e-health applicaties uh, kunnen worden meegenomen in de uh, toolbox. En hoe ga je er nou mee om uh, als je zo'n toolbox hebt, bijvoorbeeld de escape room, maar het kan natuurlijk een, ook een andere uh, zijn, uh, dat die toolbox niet achterloopt bij de e-health applicaties die er uh, zo op ploppen, zou je kunnen zeggen. Ben ik uh, goed hoorbaar? Ja, helemaal goed. Ja, uh, dan zal ik denk ik daar even kort, uh, kort op ingaan. Ja, dat, dat is inderdaad uh, natuurlijk een hele grote uitdaging waar we voor staan. Want we hebben, zoals ik in de presentatie uh, aangaf, nu gekeken naar datgene wat. Uh, wat, wat je ook zou kunnen gebruiken om je ook dingen te laten ervaren in de escape room die je ook daadwerkelijk in kunt uh, zetten maar dat zijn over een half jaar of over een jaar mogelijk weer hele andere uh, e-health tools dus daarin uh, moet je eigenlijk continu ook weer vernieuwend zijn en dat is inderdaad een uitdaging, we hebben daarom ook wel uh, gekeken naar een zo flexibel, flexibel mogelijk uh, format waarbij je Eigenlijk ook op het moment dat er, uh, dat er nieuwe mogelijkheden zijn, dat je dat ook, dat je dat ook weer zou kunnen verwerken in, uh, in, in een spel. Dus het, um, het is wel de bedoeling om ook uh, met die doorontwikkeling continu bezig te zijn. Om in de gaten te houden welke nieuwe ontwikkelingen er zijn en daar de escape room eigenlijk ook wel, uh, ja, ook wel op aan te kunnen blijven. Passen. Uh, dat, dat, dat, is, dat is zeker een, een, een enorme uitdaging, maar ik denk wel dat het zoals hij is opgezet, er zitten meerdere tools in waarbij je in theorie in ieder geval, en hoe dat in de praktijk gaat werken, dat gaan we natuurlijk ook onderzoeken, maar uh, waar je, waarbij je in theorie uh, zou, zou je een tool moeten kunnen vervangen door een andere die je dan uh, met bewijzen van een soortgelijke puzzel uh, uh, ook kunt laten ervaren. Dus daar, um, daar zitten wel uh, mogelijkheden in, denk ik. Uh, maar dat, uh, ja, dat, onder, dat, dat dat een uitdaging is, dat, uh, dat is daar buiten kijf. Dankjewel Joyce. We zijn bijna door de tijd heen, maar ik wil toch uh, nog even een vraag doorspelen aan Milou. Uh, er zijn er meerdere, dus, ze kunnen dus niet allemaal. Uh, in ieder geval de vraag van uh, Milou, heb je al het idee gehad dat uh, behandelaren uh, biosignalen van toegevoegde waarde vinden in hun fysieke gesprekken? Kijken of we met Milo. ja, we hebben Milo weer in beeld. Ik zie mezelf nog niet namelijk, maar dat is interessant. Um, tot nu toe, want we hebben ja, nu vooral natuurlijk de, uh, dit onderzoek ook, ja, vooral deze prototype. Die we die wel eens vooral dus uh, echt met op afstand. We hebben toen wel ook gevraagd van, hoe zouden jullie dit vinden in fysieke gesprekken? Um, daar werd een beetje nog wisselend op gereageerd. Dus dat vind ik juist wel een heel interessante vraag ook nog om uit te zoeken of zo'n applicatie ook, fysiek zou werken. Wat we nu terugkregen was dat ze eigenlijk zeiden, ja, ja als ik fysiek uh, gesprek voer, dan val ik zo snel terug op gewoon wat ik gewend ben. Op, ja, dan heb je beschikking tot al je cues um, ja, die je face-to-face -face hebt, zeg maar. Um, wat ze wel zeiden was dat het, en zo wordt het ook op zich wel gebruikt om het in gesprek met een cliënt bijvoorbeeld, om het op zo'n moment dan terug te kunnen geven ook aan je cliënt. Um, uh, op, ja, van, hey, kijk, om samen te kijken van hey, de spanning loopt nu op, wat gebeurt er? Um, en ook op die manier een soort bewustzijn te geven in, uh, ja, voor de cliënt, zeg maar, in ja, het oplopen van die, uh, uh, van die spanning. Ikzelf um, ik zelf ben ook nog heel benieuwd of, uh, ja, of er inderdaad dus ook, uh, of ze ook, ja, toch ook als, als, er wat, als het ook wat bekender wordt misschien om, om die biofeedback te gebruiken, of het ook uh, in fysieke gesprekken uh, yeah, toch ook van meerwaarde kan zijn. Uh, dus dat is wel een uh, onderzoeksvraag om nog uh, verder. Maar tot nu toe waren er dus nog. Een beetje die gemengde reacties op. Maar dat kan zo komen omdat het nog uh, zo'n nieuwe, nieuwe soort toepassing is. Ik denk, ik zou, uh, ja, ja, dankjewel uh, Milou, zeker. Um... Er zijn nog wat andere vragen. We kunnen ze niet echt meer behandelen, uh, omdat we gewoon anders uh, uit de tijd lopen. Uh, de onderzoekers, in dit geval Joyce en Milou, zien de vragen wel. Uh, dus uh, ik zou jullie uh, willen uitnodigen, Milou. Uh, met name staan nog een paar vragen van Milou, uh, voor jou Milou. Of jij uh, die zou, kort zou... Uh, um, op een laatste slide zou willen toevoegen een kort antwoord op die uh, vragen. En zodat we die vragen dus ook hebben beantwoord daarmee uh, en uh, kunnen delen via de Transo-website. Uh, als jij ze nu niet ziet, uh, dan komen we daarvoor bij jou uh, terug. Hartelijk bedankt uh, Milou en Joyce voor jullie bijdrage uh, vanuit uh, jullie eigen uh, huis. Ook voor jullie weer een hartelijk applaus van ons hier en vanuit thuis.